Stefan, wij ruilen van niks naar een miljoen. Ja. En dat is eigenlijk is dat uh, de Amerikaanse droom. Want het leuke is, wij kunnen nu naar Amerika met ons project. Want we hebben een aanbod uit Amerika. Een aanbod uit Amerika? Ja. En wat is dat dan? Het is een huis. Een huis in Dayton, Ohio. Heb je daar wel eens van gehoord? Nee, maar we hebben toch een huis? Ja, we hebben een zespersoonsappartement in het Bayerische Woud, wat echt fantastisch is. Ja. Maar ja, dit is een vrijstaand huis. Het is dit huis. Dit zijn de buren. Die zitten buiten op de porch. En kijk, en die, en die buurman die heeft een Cadillac. Dus dit is, dit, is, dit is al de Amerikaanse droom. Cool. En dat willen ze gewoon uh, ruilen. En dat willen ze ruilen. De makelaar heeft een YouTube filmpje opgestuurd. Ja. Zodat we eigenlijk ook binnen kunnen kijken zonder dat we er gelijk helemaal heen hoeven. Wat is er gebeurd gebeuren over? Nou, het is een vervallen staat. Het is ook niet meer bewoond, zie je dat? Maar ja, het is wel echt een huis, uh, Stefan. Het is groot. Ja, hoeveel kamers zijn hè? Ik heb geen idee. Ik heb wel tuinman komen. Ja, het is wel, wel verwaarloosd. Ik ben kwijt over hier. Ja, de, de vraag is in wat voor buurt staat het huis. Als dat huis in een goede buurt staat, dan zeg ik laten we ruimen. Misschien kent een van onze kijkers die buurt. Ja. Hoe nou, heet die straat? Grand Ave Dayton. Hier, dit is het adres.